Heel erg. Maar helpt voor het ze ook dan bijvoorbeeld als je ze buiten uh, de hal, buiten het ijs probeert te triggeren met uitdagingen, dat ze zich moeten aanpassen? Dat ze dat ja, zeker. Als ik de verwachting doorbreek, is dat natuurlijk er is niks vervelender dan de verwachting doorbreken. En dat kan zijn, jongens, uh, we zeggen A, maar we doen B. Ja, maar we zouden toch? Ja, we zouden. En dan zie je heel snel of mensen zich daarin kunnen vinden. He, kunnen ze zich daadwerkelijk aanpassen aan die situatie of blijven ze mokken voor een aantal dagen? Ja. Nou, als je dat doet, weet je ook dat dat eventueel in een wedstrijd zou kunnen gebeuren. En dan zijn dat de personen waar je dan mee aan de slag gaat. Hoe ga je daarmee aan de slag? Dat... Nou, dan is het eerst, zou je eventueel controle uit kunnen oefenen op de coach die zegt, we gaan geen A doen, maar B? Ja, nee, nee, ja, ja, godverd, nee, eigenlijk niet natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Jij bent de coach en jij bent de baas en jij bepaalt... Ik zeg nou ja. Dan heb je eigenlijk al eerst, waarom maak je je er dan nog zorgen over? Dat je weet, dit gaan we toch doen. Ja, ja. Kan je er wel controle over uitoefenen? Dat is dan het. Hè? Ja. ja, misschien wel. Nou, wat zou je dan doen? Hè? Hoe zou je dat probleem dan oplossen? Nou, dan komen ze met een oplossing en dan zeg ik, nou, misschien is dat wel wat, ja. Of is het, nou, dat kan echt niet. Nou ja, en dan ga je er maar omheen, zoals wij met het wielrennen om een vluchthofel heen moeten... Ja, zo simpel is het dan. Als je dat te vaak moet doen, ja, dan weet je, uh, dan is het ook niet het meest optimale. Maar zo nu en dan is het gewoon zo, ja, je rijdt even om dat rotsblok heen. Uh, je moet misschien een aantal kilometers omrijden, maar uh, uiteindelijk kan ik mijn doel wel bereiken. Alleen te vaak ergens omheen rijden, te vaak iets vermijden, ja, dan werkt ook het ook weer niet. Uh, dus ja, dan, het is voornamelijk, kan ik er iets aan doen? Ja of nee? Wat pak je dan op? Probleemgericht of niet? Uh, nou ja, en... Uiteindelijk het vermijden. Of daadwerkelijk, ja, welke emoties komen er dan bij kijken? Ja, ja. Je kan er niets aan doen. Um, hoe zouden we dat dan gaan oppassen? Op,